En heel leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Vandaag is een super spannende dag voor ons. En Jeffrey, waarom is vandaag zo spannend? Nou, we gaan vandaag eindelijk verhuizen met Aska naar een nieuwe stal. We hebben al een paar maanden geleden onszelf ingeschreven. De stal is, uh, is vlak bij ons om de hoek. Het is uh, super dichtbij. En vandaag is de dag dat we eindelijk, uh, eindelijk kunnen verhuizen. We hebben gisteren... Uh, nee, eergisteren hebben we een uh, e-mail gekregen wanneer we terecht konden. En het uh, is allemaal heel snel gegaan. Dus nu. Uh, nu is de grote dag. En wat is de reden dat we gaan verhuizen? Uh, waar we nu staan, moeten we heel erg veel zelf doen. Uh, we hebben best wel een druk leven en komen vaak niet meer toe aan, uh, aan rijden of aan trainen met Aska. Uh, en deze is lekker om de hoek. Ja, het is echt super fijn dat we dadelijk gewoon echt aan het einde van onze straat Aska hebben staan. Dus het is drie minuten rijden met de auto en ja, hooguit 10 tien minuten met de fiets. En uh, wat voor ons ook gewoon heel erg belangrijk is, is dat we daar veel meer uh, mogelijkheden hebben om Aska zo goed mogelijk te verzorgen. En natuurlijk is dat het allerbelangrijkste, want het verhuizen vond ik wel een best moeilijke beslissing, omdat de stal waar we nu staan, ja, daar ben ik eigenlijk al vanaf jongs af aan. Dus het, het voelt wel een beetje als, als thuis en je bent er heel erg gewend. En nu gaan we dus iets heel erg nieuws tegemoet. Dus ik heb echt al drie nachten of zo wakker gelegen dat ik niet kon slapen. Maar ik ben heel erg blij tegelijkertijd en opgewonden omdat ja, het, ik weet gewoon dat het voor Aska het allerbeste is. Dus ja, blijf lekker kijken en uh, dan kunnen jullie alles zien. Nou, we zijn bijna op stal nu. We zijn onderweg. We gaan uh, Aska straks even klaarmaken, poetsen. We hebben eigenlijk al haar spullen al uh, opgehaald. Um, en straks dan komt uh, de enige echte Henry the Horseman, die komt Aska zo meteen uh, ophalen met zijn horse-trailer. Horse-truck. Met zijn horse-truck. Uh, dus die zien jullie straks. <lacht> is die voor Aska. Ja hey, die geem. Het is een goed makertje, want het zit het heel erg goed. Ja. <lacht> ik denk dat ik deze het meest ga missen. Deze. Maar die vond Aska ook wel heel eng. is de engste plas van stal. Dokter Koek! Dat is toch voor mijn gelijkje hè? Heb je gepopt? Kijk al achterlijk doen. <lacht> de bal gaat ook mee, hè? Oh ja. Je moet er daar nog afhalen. <lacht> ja. Misschien dat ze het zelf kan doen. Kom maar mee. Moeder de is normaal. Jeffrey moest, je moest, je moest, je moest vastleggen dat ze het mooi werd gemaakt. Is het doe dat normaal, de of, of, of. Hoe gaat het met de stad? Ja, ze zit helemaal met klit. niet. Nee. Hey. Nou, dit wordt de allerlaatste keer dat ik hier mijn stal schoon ga maken. Dus wat eventjes een emotioneel momentje. Weet je net? Weet je het ook goed op de camera? Oh, wat kan ik nou missen? Sorry, ik denk dat ik het gewoon toch zelf ga doen. Dat is toch leuk? Dat is toch geweldig? Dit was echt de allerschattigste pony van stal. Daddy. Oh. Die ga ik het meeste missen. Aangekleedete toet inlooping in het water stappen. Hallo, het is Harry the Horseman Hello for there. transporting Aska. Dat is ook echt. Ja. Oh, oh, oh, oh, oh, wat, oh. wat Nou mag je. Ja. Zo moeten we de pas oefenen. Ja. Kijk hier, passage is, zeg je. En meteen naar het eten toe, hè? Ach, dat doe ik ook gewoon mee. Dan had nee. want ik wat niks zet. Goed zo. Nee. Het ah, is een beter, teeterie. Ze is tot door. Wat doe je de Horseman? Ja, hij komt snel. Relaxed. En met de rope en de sweep. Tussen alle tranen en moeilijke momenten door, heeft iedereen ons toch nog super goed kunnen helpen met Aska op de trailer krijgen. En het is uiteindelijk wel gelukt. En uh, de tranen zijn inmiddels wel weer gedroogd. En nu zijn we onderweg naar de nieuwe stal. Dus dat is echt super spannend. ik rijdt achter ons. Zoals ik al horen, dus dat weer een is als ik kan horen. Ik denk dat het weer gek in noodsreik is. Ja, dat ja, is het? Nou, het is niet Stel maar, hoe was het om als ik op de trailer te krijgen? Wederom. Uh, nou, in tegenstelling tot de vorige keer een groot succes. Ja. Als je de vorige keer niet meetelt. Uh, iets minder groot succes. Een grote mislukking, ja. Maar we kregen ja. weer uh, heel veel hulp van iedereen om mee, uh, mee op de trailer te krijgen. En uiteindelijk is het met uh, best wel rustige dingen is het gelukt. Met Vooral eten, toch? Veel eten. Een touw, een extra paard, een deken. Dat is wat we, we ook deken. geprobeerd hebben. Ja. Ja. En een de natuurlijk. En zo, de Technieken. Daar zijn we dan. Daar zijn we dan. Kijk eens wat schoon. Dat mag je niet zeggen. Oh, sorry. Daar zijn we dan. Kan los, hè? Kan deze niet open? Nee. Oh, oké. Okay. Ik Maar moet hij. Die... Wil je het even naar deze kant gaan? Nee. jij Ik heb de st stal al open staan. Oscar! Oscar! Heb jij een zo? on! We hebben een tour met Henry de must Ik moet een beetje quiet zijn. Want ik wil niet dat sommige mensen zien dat het Henry de I is. Ik wil Sunday, blijven. I ik ben een beetje stil. Waar is je Oh, ik my mijn I Ik hoop dat ze me zien. Hey, het was een ding. Hey! Hello, hello. Hello. Hey, Hallo! Hallo! Een grote stal! <smart noise> Heb je een goede stal? Kijk eens, hoe wat kan je lekker lekker lekker lekker lekker lekker lekker Al die paarden, die proberen allemaal. Iedereen probeert aan een kontje te snuffelen. Ja? Ik Priscilla's, dat een paard voor mij klaarmaken. Ja. De Grooms is de grote als ik de Ik weet niet of Wat zei ze? Ja, haarkast. Nou, ik had een haarkast opgeschreven. Oh echt? Ja. Die... Jeff, je bent helemaal zwart. Je bent helemaal zwart. Ik mis je roze dekje nu. Ja. Alles, alles is zwart. Roze dekje. Ja, <laughs> <heb ik besteld. laughs> Nou, We zijn nu weer met Aska door het bos aan het lopen. Het is alweer een paar dagen geleden dat we op stal uh, zijn aangekomen. We hadden nog geen tijd gehad om de video af te, af te maken, omdat het een beetje hectisch was geweest. Maar nu hebben we eindelijk tijd gehad om voor het eerst naar het bos te gaan. Aska vindt het in ieder geval heel erg leuk in het bos. Yeah. We hebben het in ieder geval heel erg naar onze zin, dus heel erg bedankt voor het kijken. En uh, tot de volgende video. Doei! We hebben dan nog wel wat uh, muizen en poepjes in uh, liggen. Eeuw! <laughs> ik ben nog wel even bij Daartje. <laughs> ik kon er niet weghalen? Ik heeft ze even geschreven, dat heb ik nou al Ik heb bloek getekend. dat Ik heb bloek getekend. <laughs> nee, Hoeveel tanden je deed dan mijn paas heen? drie. Wel geteld. Kastka? Ja, dat is de kast. Volg me. Nee, fuck you. Ik heb ook wel zo. En het is geluid, die heeft jou gegeten. Dat Ja, dat was goed. Dat is wel een vriendin. Dat is altijd een vriendin. Dat is altijd een vriendin. Ja, niet ervan. Ja, ik echt ervan niet van die muiskeuzels.